misschien moeten we wel aan een basisinkomen. Mm -hmm. Er is geld genoeg, dus waarom de fuck niet, weet je ja. wel. En als je, roept het woord basisinkomen, nou de gemiddelde VVD'er, die, die, die wil een baksteen aan je hoofd gooien. Die denkt, ja. oh gratis geld voor mensen, hoe ja. kom je erbij? Dat kan ja. niet, weet je ja. Terwijl, waarom niet? Als het nou alleen maar voordelen heeft. Als, het nou, als je mensen nou gewoon een basisinkomen geeft en je ziet wat voor uh, uh, ripple effect dat kan hebben op, op superveel andere uh, dingen. Dan, dan denk ik, ja. Dat stemt mij dan wel uh, erg gerust.